Als iemand mij zou vragen, uh, wat zou ik graag willen, wat zou jij graag willen? Ja, uh, meer verdienen, minder stress ervaren, mijn dagen zijn altijd tekort. Effectiever, efficiënter werken is een antwoord op deze problemen. Maar ja, hoe dan? Focus is een toverwoord, uh, prioriteiten stellen hoort daarbij. Ja, having fun, dat is een methode. Zorg ervoor dat je je dagen vult met leuke dingen. Wil je meer weten? Kom dan op 4 september naar Steoke in Dordrecht. Op een ontspannen, leuke manier netwerken in een fantastische omgeving met geweldige sprekers over hele actuele onderwerpen. Zie je dan!